Waar zou u nou willen wonen als u op zoek bent naar een landelijk gelegen woning? Misschien bent u wel paardenliefhebber. Maar ook op fietsafstand van het strand en de duinen. En ook het centrum van het mooie dorp Kastikum. Kom dan eens even kijken bij deze prachtige royale woning. De eigenaren noemen het niet van iets van een paradijsje. Met een goede bijgebouw erbij. Grote garage en schuren. Dan nodig ik u graag uit om hier eens even te komen kijken. Mijn naam is Remco Metselaar van de HVMS. En kom gerust langs en bel ons op 0251 655 086.